Ja, dat yes, is Oh. <laughs> Het is vandaag zaterdag. Ik ben er vandaag achter gekomen. Nou, net dat ik morgen wedstrijd heb. Ja! Dus ik moet morgen de paarden doen en allemaal andere dingen. Ik moet mijn theorie oefenen. Gelukkig doe ik dat samen met Elisa, want die moet het ook nog doen. Ik weet niet wat blondie en ik vandaag hebben. Zij hangt het op me en ik weet het op haar. we zijn een soort stickers vandaag of plakband, hoe je het wilt noemen. Dubbelzijdig tape? Zo noem je dat volgens mij tegenwoordig. We gaan erbij terug. de lucht ziet er een beetje bewolkt uit, dus ik neem de rode camera mee. Maar ik moet weer wachten. Wat is wat ik doe met mijn leven? Wacht, het is zo niet klaar. Ik ga er naar kijk, Oké, daar is ze dan. Puur thuis, heb we hebben hier wat. Ik heb vandaag een wedstrijd. Ik moest Blondie startvlecht alleen even opnieuw maken. Want ze euh, ging een beetje schuren. Waardoor alle hartjes helemaal heen en weer zaten. Ik, euh, ik word er meestal een beetje gestrest van als, euh, als mensen tegen me proberen te helpen tijdens de wedstrijd. Als dus ik al gestrest ben. Nou, ee ee, wakka wakka. Ee ee. Ik word een beetje gestrest. Nou, mijn doelen voor deze keer zijn. Blondie Ho, um, Misschien iets meer contact. Op de letter rijden en rustig blijven. En Blondie is vandaag heel braaf. Ze vindt alles goed tijdens het knotten. Zo, die stond stil. Gaan we vandaag maar uh, rijden, hè? Ja, kan je. Nou, Jutte waar Daar staat een pie weer een keer. Het staat hem in uh, roze en grijs en ze rijdt op Ladiva. Tessa heeft daar de eerste keer een proefje op gereden, F1. Ik zal hem wel linken als ik het niet vergeet. kun we hem opzoeken. Protocol deze Tom. Nou, wat er was, kijk, geef maar even hier. Kijk, dit protocol heeft ervoor gezorgd... Dat twee mensen van de F4 voor mij moesten, hier. Oh, er staat Miss Blondie, gelukkig. En um, nee, van de F4. Moet ik het tussen de F4's uh, doordoen? Nou ja, ook niet erg. Nou, mijn proef ging echt volgens mijn gevoel heel erg goed. Ik was zo erg blij dat ik het uh, door de hele bak heen uh, schreeuwde. En uh, de jury keek me ook een klein beetje raar aan. Maar uh, ik ben heel erg trots op mij en Blondie. Paps, wat vind jij ervan? Ik vind dat je het heel goed gedaan hebt, uh, Blondie. Zo is die altijd. En, en jij ook, Tess. <laughs> het uh, ging bedankt echt heel bedankt, waar. Oh, daar, he? daar heb ik precies kriebel. Waar hier? Ja. Is naar links. Dankjewel. We nou, hebben het goed gedaan hoor. Dankjewel. Keurig. Is ook nog een kriebel weg. Zo, so, ik heb een proefje gereden. Uh, we hebben het niet allemaal gehaald. Ik wel. Uh, de winnaar die had 216 punten. En de tweede prijs die had 213 punten. De F12, de F8. En de F6 waren bij elkaar opgeteld. Wat zit je maar aan te kijken? Dat heet In Handicap. Uh, ook In Handicap heet dat blijkbaar. En de eerste prijs is gewonnen door Tessa Hoek. En de tweede prijs is gewonnen door Tessa Oh Yee! Ik heb een uh, beker. En een natte rozet. Ik heb hem aan Blondie laten zien. En Blondie heeft ontdekt dat je een rozet ook kan eten. Dus ik heb hem uit haar mond getrokken. Dus, vond je het lekker Blondie? Volgens mij niet. Ze is uh, heel veel hooi naar binnen aan het werken. En heeft net ook wat gedronken. Dus ik denk niet dat ze het, het zo lekker vond. Dus, uh, ik ben super blij. Ik ben tweede geworden. Moet ik eerlijk zijn. Ik heb mijn bel bij de FNRS. Volgens mij nog geen prijs gehad. En mijn Blondie al bij de tweede keer. Nou, komt al het harde werk toch van pas. Dus, uh, wij zijn heel erg trots op Blondie. Ik ben ook heel erg trots op mezelf. Zo, het is vandaag. Dinsdag, ik moet nog even wennen, want ik had gisteren vrij van school. We zijn nu onderweg naar de Manege, want we gaan lekker op buitenuit. Nou jongens, het is eigenlijk te donker om te filmen. Dus we filmen de lichtjes maar. Maar we hebben keurig buiten gedraafd. We zijn eigenlijk een beetje te laat terug. En dit is echt al... Je ziet Tess niet eens meer. Zelfs niet als ze heel dichtbij is en zwaait. Dus we gaan gauw naar staan. Nou, we zijn weer terug van buitenrit en het is nu ietsje Dat konden jullie net ook zien. Het was ook best donker toen we erop zaten. We gaan nu naar huis toe. Dan zie ik jullie morgen weer. Goedemorgen. het is vandaag woensdagochtend en ik wil heel graag ochtend springles. Omdat ik dan uh, weinig mensen in de bak heb. En uh, Danielle die is op uh, woensdagochtend in de gelegenheid om die springles te geven. Dus ik ga helemaal alleen mijn paard inladen, hoewel ik net Kimmetje toevallig ook zag komen. Dus misschien dat die nog wel tijd heeft om even een balkje erachter te doen. Maar um, dan ga ik dus uh, met de boer om die zit hier al achter, Tada! naar de Arkenhoeve. Alleen, dat is best spannend, dat heb ik nog nooit gedaan. Maar goed, ik ga het doen. Ik heb een thee meegenomen, want ik vind het eigenlijk nog een beetje vroeg. Gelukkig is het nu een beetje licht. Het is half acht. En eh, normaal ben ik wel heel vroeg in mijn bed uit. Maar dan ben ik thuis aan het werk. En dat is dan toch net eventjes anders. Hè. Dus ik ga nu Verona halen. Ik had bedacht. Zit je, wat maak je er puin ook van? Dat ik ging filmen hoe ik Verona alleen in de trailer ging zetten. Dat is mislukt. De camera is uitgevallen. Verona liep gelijk achter me aan. Dus helaas. Maar het is gelukt. Ik heb er alleen in de trailer gezet. Maar wat heb ik gedaan? Ik heb gewoon de ontbijt in de bakkie gedaan. Dat is het voordeel van deze trailer. Die heeft van die... Uh... Kijk, dat heeft... dat veel trailers hebben dat. Maar deze heeft zo'n haakjes. En dan kan daar de voerbak aan. En dan doe ik daar de ontbijt in. Dus dan heeft ze het veel te druk om weer achteruit te lopen. En ze vindt de trailer ook hartstikke leuk, hoor. Dus op zich is ze ook niet echt een achteruitloper, behalve als ze er weer uitgaat. Dus uh, nou, dat is alvast gelukt. Um, deze kan eraf. Ik ga de klep maar dicht doen. Ik kan zijn nog even door mijn opeten. Oh, klep dicht. We kunnen zo weg. Ik het uh, Het is echt koud. Ik heb handschoenen aan. Maar ik heb zelfs mijn, win oh. maar ik heb zelfs mijn winterrijbroek van montor aan. Ja, het is maar 4 graden. En dan zou je zeggen in de winter is dat helemaal niet zo koud hier gedaan, Maar ik kan je vertellen, ik vind het nu wel koud. Dus ik heb zelfs mijn winterjas al aan. En ik heb zelfs een shirt met een hoge kraag aan. Dan vind het gewoon koud. Het is voor en mij gelukt. We zijn bij de Arkenhoeve. Alles is goed gegaan. Daar ben ik heel blij mee. Ik vond het best spannend eigenlijk. Ja, niet het rijden en zo, maar het inzetten, zetten, één paard, niemand bij me. Dus nou ja, daar komt altijd wel iemand, dus dat maakt het alweer simpeler. Dus uh, het is gelukt. En nu heb ik springles. Dat is natuurlijk weer van andere orde van grootte, want... Ja, dat is de eerste keer dat ik springles heb, hier. Dan heb ik wel gezien hoe uh, Daniëlle dat bij, uh, hoe ze? Uh, bij Tessje doet, dus dan uh, heb ik er wel vertrouwen in. Maar ik zit wel een beetje spannend. Dan krijgen we nu het volgende punt, alleen voor hem eruit halen. Nou ja, ik zou je ook kunnen vragen hoor, maar uh, ja, ik ga het gewoon proberen. Uh, waarschijnlijk heeft ze, uh, uh, ze heeft waarschijnlijk gepoept, dus ik ga gelijk maar even eerst uh, poepschep halen. Die staan hier altijd vrij dichtbij met hele schattige kleine bezempjes. Dat vind ik persoonlijk heel fijn, zo'n klein bezempje. Ja waar je al niet druk over kan maken. Ja soms ben je gewoon een beetje zin, oh ze is nu aan het poepen. Bedankt voor het Zo. Dus nou, ik eh, uh, ik heb de lange standaard hier niet, oh die heb ik wel, ik ga de lange standaard pakken, dan kunnen jullie het zien. Lastpak. oh. Nog een borstel, want je bent helemaal vies weer. Het is ons dus gelukt, we zijn helemaal alleen uit de trailer. Goedemorgen. Verona ja, en ik hebben heerlijk gesprongen. Het was echt gaaf, weer wat andere dingetjes gedaan. Dus dat vind ik sowieso heel leuk. Hier hebben ze warm water, dus ik heb er heerlijk gewassen. Nou ja, niet gewassen, afgespoeld met warm water. Alleen ben ik zelf ook zijk nat, dus dat is minder handig. Ik ben niet zo goed met een spuit zonder kop. Het is gewoon een slang. Dus daar moet ik nog even aan wennen. Uh, ik ga het terug in de trailer zetten en dan gaan we zo naar huis. Alleen ga ik eerst nog even met Steven aan de slag voor. Ja, uh, dat dus. We zijn manege, vandaag niet alleen, maar we zijn met zwarte monster. Ja, jij bent zwarte monster. Ze is heel uh, happy, denk ik. Uh, ga maar even. Uh, ja. Kijk eens Blondie, wie is dat nou? <laughs> huh? Wie is dat nou? <laughs> Goed, zo. Knappen pony. Zullen we dat drukke ding maar meenemen? Ja, Gaan zeg maar ze. binnen. Met haar? Ja. Oké, okay, mijn moeder zegt. Het is denk ik al goed. Nou, het is beter. Maar ik durf het nog niet helemaal aan. Dat ga ik er afknippen. Ik moet even een schaar pakken. Ik kom er gewoon niet doorheen. Zo, ja. Ik heb het gedaan. Die zag het moment niet. Maar kijk, nee, hoe kort. Ik ga hem nu even goed knippen, want. Tessa had bedacht dat ze ging springen, maar de springles is er niet. Maar Jordi is er. Die Jordi is springruiter. Die heeft ook springpaarden. En nu hebben ze een heel leuk idee bedacht. Eerst gaat uh, een van de twee een parcoursje springen. En dan gaat de ander vertellen wat ze ervan vonden, wat er beter kan. Dus Jordi gaat aan Tessa vertellen wat er beter kan en Tessa gaat aan Jordi vertellen wat er beter kan. Dus dit is echt leuk. Nou, we gaan het meemaken. Oké. Oh, yeah. Oké, okay, we gaan van 1, yeah. gaan we naar 2, 3, yeah. gaan we naar 19, ja. Dan gaan we naar 6, 7, ja, 5, 6, 10, 7, 7, ja. en dan op 10. Vertel maar, Tess! Nou, ik heb er niet heel veel aan te merken, maar ik heb het even besproken. Ja. En ik heb geleerd, als je over de heen gaat, dat je dan met je handen mee moet gaan. Alleen jij je handen hier. Is daar nog een reden voor? Of... Bij mij zit daar eigenlijk... Nog een keer, nog een keer. Oh, oh sorry! Oh, sorry, is geen YouTube-vaart. Sorry! Sorry! Maar wat je zegt, heb je eigenlijk helemaal gelijk in. Je moet eigenlijk altijd zorgen dat je op de sprong meegaat. Reden waarom ik het nu wat minder doe is omdat, dit paard is best wel een groot paard, dus er zijn hele lage sprongetjes voor hem hè? en deze wil zichzelf ze nog wel eens heel graag zo met zijn neus eruit drukken ja. en eigenlijk was ik nu gewoon zo'n beetje laag aan het spelen met hem en probeer hem toch elke keer weer daar en hem dan niet te veel ruimte te geven, maar het klopt okay. wel wat je zegt okay. Hey, <laughs> zonder dat je hand beweegt, kan je zo je armen fladderen Vrijdag vandaag, gisteren mijn camera, compleet kapot laten vallen met mijn telefoon, want alle camera ben ik vergeten. Nou, vrouw heeft lekker gesprongen, maar volgens mij heeft ze last van het buik. Zeker in het begin zag ik dat. En de afgelopen dagen had ik ook steeds het idee dat ze wat last van de buik heeft. Dus ze krijgt Colesson van Eco-stijl. En we gaan een kipje, op de En dan gaat ze de molen in. Zodat ze nog wat extra kan bewegen. En dat de darmen goed op gang kunnen komen. Waar het dan ligt, geen idee. Sorry. Ik heb dat springles gehad, dat ging super goed. Ik heb met Verona volgens mij een meter gesprongen. Ja, zoiets. Misschien niet zo hoog. Dat is wel gaaf. Ja. Jij vond het niet zo gaaf volgens mij. Ja, ik vond het echt wel goed gaaf. Oké. Okay. Ja. Niet een beetje van, hoe is dat niet een nee, beetje te ik het Nee, geen prima. Ik vond het dus heel goed gaan. Moeder, jij ook toch? Ja, het ging heel goed. super trots op mij en op Verona.